Iedereen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ben ik er niet alleen maar met Lisa. We gaan vandaag een samenwerking unboxing doen. Zijn jullie benieuwd wat we allemaal gaan uitwisselen, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog en laten we maar snel beginnen? Nu ja. okay, gaan we het unboxen. Wow, <laughs> ik kom fett in het Oké, okay, gewoon. Dit! Yes. Wow, dat is mega! Ik wil het een foto van hebben. Ja, ik ook. Ik weet eigenlijk niet wat allemaal het extraatje is en wat het gewoon maar Daar is. Daar zit een leuke stickerrol in. Oh my god! <laughs> nu nee, jij. Oké, okay, als eerste heb ik hier dit leuke zakje. En wat zit erin? Gaan we kijken. Okay, zou ik dat zag ik niet gelopen. Zo lang we moeten. Oké, okay. als eerste zie ik hier lakskoort en leuke kraaltjes. En nog meer kraaltjes En dan nog meer kralen mixen. En uh, dan heb ik het volgende. Oké, okay, dan zie ik hier deze heel mooie ketting. Dat is een vriendschapsketting. En die heb ik ook al aan. Deze ketting. Dan heb ik het volgende cadeautje. Ja, cadeautje. Dat is een pakketje. met die packs in en nog een die packs. Oké, okay, als volgende zie ik hier veel ziplock zakjes. En uh, dan heb ik dit, hop, pakketje. ik weet niet eens wat er eigenlijk is. <laughs> wat er eigenlijk in. Is dat een cadeautje of oh, is dat nee? Hier heb ik allemaal zakjes die raar gemaakt zijn. En pareltjes, cadeautje en knijpkralen. Oké, okay, dan heb ik hier dit pakketje. Ik doen. En ik heb nog deze rol. <laughs> Oké. Okay. Ik heb ik Oké, okay, hier zit uh, een kralenpakket in. Dan heb ik hier een graal Hier heb ik confetti en nog meer confetti. Uh, ik heb hier dan een sierad. We gingen elkaar een sierad geven. En ik heb deze gekregen met een lucarischap aan. Dan heb ik hier nog een sierad. Deze. Uh, wacht, dit is al opengedaan. gedaan. Oh, wow, heb echt veel confetti. Dan heb ik hier allemaal van die grote enveloppen. Dan. Oh, heb kan ik... voorkomt, <laughs> dat je weer Dan heb ik hier heel veel vlakzakjes. Wacht. Vla... Vlakzakjes. En labels. En hier zitten nog meer vlakzakjes in. Hier. Ik heb dan in hier dit pakketje. Leuke envelop. <laughs> of heb ik <je> dat zelf <laughs> <al> gemaakt? Ja. <Yeah. laughs> Goed. Ja niet <hier> open? <laughs> Oha! Oei, zo. Ik hoor er nog wel en haar in boven, wel En daar zit. Goed, dat zak allemaal dingen. Briefjes in. Ja, ik lees die zelf. Dan oh, mag ik daar al eentje uitpikken, hè? Ja, doe maar. Wees jezelf. Oké, okay, dan heb ik hier een mega grote bak. hier een pakketje, die pakketje die niet een pakketje, niet zeker, maar in de boekste plaatsen is ook een klein ding. Daar zit confetti in. Kralen. Wow, is dat is echt veel. <lacht> oh, waar gaan we bij? Ik zal het zoeken. Ik ben <lacht> vergeten. En zwarte kraaltjes en dan nog iets zijn dat er is. Trompetschelpjes. Dan heb ik hier... Heel, de de Hier heel leuke blaadjes. En markeerstippen. En dan uh, heb e ik gewoon zoek het zoeken tussen al die confetti. Een klein mini pakketje. Uh, krijg je het erop. Hè? <laughs> uh, <laughs> <laughs> een wasje tapje. Is dat yeah. <laughs> okay. so, so, een extra Ja. Oké, dan hebben we hier nog een pakketje. Hier zit een washi in. Sterrenzakjes. En... <laughs> en kom confetti. En nog meer confetti. Oké. Okay. Dan heb ik hier een kralenpakketje. Oké, okay, dat was nog niet bij iemand zodat dus het kort. <laughs> en dan weer een kralenpakketje. Als volgende heb ik nog een leuk zakje. En kijk wat er in zit. Er zit nog meer confetti in. Heel <laughs> ja, veel. Ja, hij heeft heel veel contact oh. oh, bakjes! We doen er een bak in, hè? En dol? Ja, een wow. <tankt> oh. <laughs> <Ooh. smiekaan> Ik heb de camera een beetje rommelig gemaakt. Oh, daar zitten snoepjes in. En een slip. Wel allemaal. Yeah. Ja, hoortuit, allebei, op heb ik heb hier bul envelopen en nog een envelop. Wacht, ik heb even en hier nog een ik heb In deze envelop <laughs> zitten de ja, mixen en parels. Dan heb ik. Nee, ik heb twee dingen. Maar ik pak Dat is een. Uh, een rond bakkenbakje. Dat is echt wat je ja, Ja. En een trekje open. Zo. Okay, dan heb ik hier ook een bakje. dat helemaal vol is met kaaltjes. Dan heb ik hier een klein pakketje. <lacht> en die dak is echt leuk. Zo. En daar hebben het allemaal van die kleine zakjes in, denk ik. Ja. Ja. ja. Dan hier heb ik een bedankkaartje. Oh, ik vind het echt mooi. Heb je ook een tankartje erin gedaan? Ja, ergens ja, En dan hier is nog een pakketje. En er zitten heel veel kralen in. Mm. Uh, dan heb ik... Mm. dat is veel. Mm. <laughs> Dit pakketje. Ik ga maar dat maakt niet zo heel leuk, denk ik. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> ik ga het niet meer zo heel mooi mooi openen. Daar ben ik zo naar bezig. Dan heb ik hier trompetschaapjes. En uh, leuke stekkertjes. Stippenzakjes. <hums> Sorry dat het een beetje onduidelijk is. En een kruilpakket, en dan zit er nog iets in, denk ik. Ja. We nog doen. En ja, dan er allemaal weer uit. Daar zitten parels in. Uh, 4 mm zwarte kralen. En ik kom naar tien. Op video liggen er echt zo heel veel ofzo. Dan weer, uh, en dan komen ik zo een klein pakketje op. Dan hebben wij dit pakketje. cadeautje. Ja, dit is een cadeautje. Wat staat op cadeautje voor jou? hier zitten heel veel kralen in, heel veel kralen. Ik dacht van ja, ik wil een kralenmaker heb <laughs> ik allemaal kralen en, washi en dan een wachtje tape. En dat er nog niet in, Nee. Ja, Je hebt hier in, hè? wacht ik ga dat even yeah. open doen. Hier zit nog iets in. Ik herinner me niet meer, want dat ik heb ik echt gebruikt. Er zijn zoveel, deze. Ja. Uit. Wat er niet uit. Hier, hier zitten allemaal mini kraaltjes in. Wacht. Ik ga hem uitvliegen. Zo. Hakken kralen in het Adi. dan heb ik hier dit pakketje. We hebben allemaal nog maar een paar over. Ik heb er allemaal zo'n stukjes in Ja. Kijk, open. Ik wacht er wel 10 stickers op. <lacht> maar alleen, je gaat open. Ik zit <lacht> het wel zo kapot. Ja. Ah, oké. Okay. Hier zitten nog van die inpakzakjes in. En dat is zitten Ja, van die inpakzakjes. Dan heb ik hier het laatste pakketje. En hier zitten nog enveloppen in. Enveloppen en diepacts. Ik zal eerst ja, dit pakketje Ja, Ik zal een paar pakketjes als eerste doen. Hè? Dan heb ik hier dit pakketje. Daar zitten stekkers. Um, hoe heet dat weer? Dropeskelletjes. <laughs> Dropeskelletjes. Yes. Um, uh, hartjeskraal en stippenlakjes in. En dan staat op de achterkant. Hey, zit veel plezier met de. En dan gaat het niet eens door de confetti. <laughs> een kralenpakketje. Oké, okay, dan heb ik dus hier het laatste pakketje. Uh, er zit heel veel in. Als eerste een kralenpakketje. Nog een kralenpakketje. Twee kralenpakketjes. Ah, ja, er worden er twee. Dan is er nog één. Nog een. <lacht> en dit zijn sluitingjes en zo. Dan heb ik hier een kralenpakketje. Nog een kralenpakketje. En leuke zakjes. Oké, ik heb alles allemaal... ja, jij en jij hebt al. roslin. Maar je hebt allemaal helemaal en dat heb je mij. Allemaal zakjes. Mm -hmm. Heel een leuk betankkaartje. En ik vind het echt heel leuk, Elise. Heel veel plezier met dit leuke speltjes. Ja, ik het nog aan leuk. Ik heb een klein zakje. Wat lekker mm -hmm. En daar zitten de hartjes halen. Ja, en die hartjes kralen. Mm -hmm. Ik ga dat wel zo met plakken en vast plakken, want daar alles in het hoog <laughs> Oei! Oké, okay, dan heb ik een um, bedeltje onderdelen. ik onderdeel heb. Dat is echt leuk. En kompatti. Dan heb ik nog een klein bakje. Een leeg rolletje, dat kan ik iets ronddraaien. Haaltjes. <laughs> Hoeveel ja. nog kraaltjes, nog kraaltjes. Hoeveel buisjes zijn er al in? Nog kralen, nog kralen, nog kralen. Eh, dan heb ik hier een um, beginnerspakketje, maar er zitten wat dingen in die ik dan nodig heb. Uh, nog een kralenbuisje. Uh, een sieraden dat wel elkaar ingegeven, een mini-zak, of zit daar nog iets in? Nee, alleen maar contactie. Een mini-zakje, en eens kijken, daar zitten verlengstukjes in, maar dat kan ik je te zien, alles er alles, alles, alles, alles uit. Uh, er zitten dingen in? Geen idee, maar ik ga eerst het doodje eruit halen. Ja. Uh, wow, hoe ga ik dat poetsen? <laughs> <laughs> nou, ik ga helemaal mooi gaan poetsen. en ding organiseren. Oh my god. Ik moet helemaal gaan poetsen. <laughs> nog van die organisers. En nog. Je kan daar helemaal oh, gaan poetsen, dat het ook uitvalt. Ja. Yeah. Nog. <laughs> toch geen losse pakketjes en zo enige of zo, Nee, dat was het denk ik. <laughs> oh, de helft van het dood is gevallen. Ja, ik denk dat het, dat het was. Ja. Bedankt, Bedankt voor, voor het, het kijken. kijken naar deze video. Doei!